Afgelopen weken hebben we al kennis mogen maken met de plexerbehandelingen. Maar om ons er nog meer in te verdiepen, ga ik vandaag langs bij een andere praktijk, namelijk hier in Nijmegen. Roog hier. Zou je me nog een keer uit kunnen leggen wat nou precies zo'n plexerbehandeling inhoudt? Plexer is een uh, bliksemflitsje. Dat zorgt ervoor dat de bovenste huid verdampt. Dat zorgt voor een samentrekkend effect. En als je wat ouder wordt, hè, dan worden, krijg je dus wat meer uh, ja, rimpeltjes. En met name hier. Dit gaat wat meer hangen en met die plexen, en dat is mooi, verstrak je een beetje de huid. Dus wat je daarmee kan doen is, je kunt er eigenlijk een oogdeelcorrectie zonder snijden mee doen. Waar je rekening mee moet houden is zwetting. Ongeveer drie dagen duurt dat. Dan is het meestal na de derde dag gaat het eigenlijk direct weg. En daarna ben je gewoon, heb je gewoon gelijk zichtbaar resultaat ja. van behandeling? je zult zien dus dat je huid zich ook samentrekt. Okay. Dat zie je gewoon. Oh. Dat is echt gaaf.